Ingrid, Facebook, welkom. Hi. Hallo. Kan je me vertellen wat jullie hier brengt? Oh, nou, geen idee eigenlijk. Ja, ik heb niet echt een probleem geloof ik, maar ja, uh, uh, mijn dochter die stond erop dus. Ja, en je hebt op zich toch ook al best veel gelezen over de voordelen van relatietherapie, toch? Die reclame. Oh ja. ja. Dus ik dacht, nou ja, als, als zij dat heel graag wil. Ah, Oké. Okay. Uh, Facebook, waarom denk jij dat jullie hier zijn? Nee, nee, dat weet ik echt niet. Want sinds Ingrid en ik uh, met elkaar hebben kennis gemaakt, gaat het veel beter. Ja. Je bent veel spontaner, je bent mondiger. Ja. Je hebt veel meer uh, duurzame relaties opgebouwd. Ja. Dus ja, what's not to like? <laughs> ja, ja. ja. Ja, ik, ik ben het daar wel mee eens, hoor, eigenlijk. Ik ben veel meer op de hoogte van wat er echt in de wereld aan de hand is. Mm -hmm. En uh, ja, ik vind dat ook veel beter dan het nieuws, hoor. Ja. Het belang van de helende edelstenen. Ja, de edelstenen. Ja. ja. Sorry. Nou, een heleboel bijzondere soorten edelstenen. Voor je spijsvertering, je chakra, je zenuwstelsel. Pedo's. Nou oh, ja, de pedo's. Pedo's? Nou, dat is een heel groot ding. Heel netwerk. Ja, je, nee. je gelooft het niet. Hier, moet je eens kijken naar een foto van een klas uit jouw tijd. Zo. Ach, Prachtig, <laughs> nou dat waren nog eens tijden hè. Ja, ja. Nou, ja en eh, niemand van die kinderen op die telefoontjes hoor. Ja. Nou moet je ze nou zien tegenwoordig allemaal op die schrempjes. Dat kan toch nergens goed voorwezen? Ook vreselijk dat die ouders hun kinderen niet eens meer opvoeden. Ach, ja. <laughs> Vroeger dacht je als moeder gewoon met je hart. En nu moet de overheid vertellen uh, wat je met je kind moet doen. Oh ja. Ja, dat is, dat is ook echt heel erg erg, hè. Ja, de hele wereld die gaat naar de gallemissen. En dan mm -hmm. denk ik van, snap je? Mm -hmm. Dat is toch erg? Mm -hmm. Nou ja, ik vind het heel erg goed dat we hier bij elkaar zijn. Hè? Want dat doen we toch maar mooi. En uh, nu we hier toch zijn, Ingrid, uh, wil ik ook iets bekennen. Maar is er. Je gaat me toch niet ook in de steek laten, nee, nee. hè? Nee, ik wou het eerst niet zeggen, maar je zou er waarschijnlijk toch achter gekomen zijn. En we zijn hier nou toch. Ik heb geld aan je verdiend. Achter je rug om en niet zo'n beetje ook. Oké. Okay. Ik heb je data verkocht, je advertenties voorgeschoteld. Ik heb je in, in contact gebracht met allerlei gespreksgroepen waar je nog steeds in zit. Aha. Uh -huh. Is dat erg? Nou... Ja, dat zegt men... Nou, ik, ik heb helemaal niet zoveel te verbergen hoor. Nou, mafkees, als dat alles is. Hé, hey, hier. Als je deze foto deelt, dan kan je misschien een auto krijgen. Oh, mooi. Ja, ik dacht ik zeg het gewoon even. Ja, nou dat doen we dan even. Ja. Lekker kleurtje ook. Ja. Er is geen flauwekul hè? Nee, dat is echt, echt, het staat erboven. Echt waar, geen grap. Oh. Nou, dan is het goed, <laughs> ja.